De Heer, je God, zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Het omgaan met emoties is een feit van het leven. Zolang we leven, zullen we een verscheidenheid aan emotionele gevoelens en reacties ervaren. We moeten het bestaan van deze niet ontkennen of ons vanwege deze schuldig voelen. Echter, we moeten wel leren om onze emoties te beheersen... Dit is eenvoudiger als we begrijpen dat we deze niet kunnen vertrouwen. In feite kunnen ze onze grootste vijand zijn. Satan gebruikt onze emoties tegen ons om ons te behouden in de geest te wandelen. Het is zo belangrijk te weten dat de Heer onze God met zijn macht in een ieder van ons woonachtig is. Zijn macht in ons stelt ons in staat om onze emoties te overwinnen en geleid te worden door zijn onveranderlijke woord en geest in plaats van door onze onstabiele gevoelens en emoties. Geestelijke stabiliteit en emotionele volwassenheid komen niet vanzelf. Je moet er met heel je hart naar verlangen en vastberaden zijn om het te verkrijgen. Als je van emotionele stabiliteit een prioriteit maakt, is God meer dan bereid om je te helpen jouw emoties te beheersen. Ik moedig je aan om dat vandaag na te streven. Geniet van emotionele stabiliteit en een vreugdevol, overwinnend leven. Laten we samen bidden. Heere God, ik kies ervoor om emotionele stabiliteit na te streven.